Ik ben Edwin Klein, ik ben programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen en projectleider Triado. Ik zet eigenlijk een mix van expertises in voor dit project. Aan de ene kant ben ik historicus, dus ik weet wat van de inhoud. Aan de andere kant heb ik heel veel gedaan met collectie, ontsluiting op het internet. En die twee combineer ik met elkaar. Dit project is bijzonder omdat we eigenlijk kijken naar verschillende methodieken die het mogelijk maken om straks te googlen door die collectie. Nou, dat is een droom van iedereen die deze collectie kent. Op dit moment krijg je een stapel met papieren en dan ga je daar handmatig doorheen. Straks is het een kwestie van een druk op, uh, op een knop en uh, zoeken maar door uh, miljoenen documenten. En dat vind ik een spectaculaire vooruitgang en een prachtig vooruitzicht. Het belang van dit project voor de erfgoedsector is dat we eigenlijk een beetje voor de troepen uitlopen. We kijken naar nieuwe manieren om grote collecties te ontsluiten, volautomatisch. Dus uh, handwerk uh, doen we eigenlijk in principe niet aan. Ja, dat is ook toepasbaar op andere archieven. En uh, ik denk dat uh, wat wij uitvinden, dat dat ook heel goed kan worden gebruikt door anderen. Mijn verwachtingen van dit project zijn uh, eigenlijk uh, dat we kunnen laten zien wat je, uh, wat je kunt doen op het moment dat je digitaal ontsluit. En dan heb ik het over zoeken op plaats, dan heb ik het over zoeken op persoon, combinatie van dat soort uh, zoekacties. En natuurlijk, het is allemaal nog niet perfect. We, zitten, we zijn er eigenlijk nog maar pas mee begonnen met dit soort technologieën. Maar je kunt wel heel goed zien dat dit eigenlijk ook, wat mij betreft, ook gewoon de weg is die we moeten gaan in de toekomst om archieven te ontsluiten. Als artificiële intelligentie en archieven elkaar ontmoeten, kan er iets heel moois ontstaan. Het is geen garantie en ik denk ook dat iedereen ook gewoon over de grens moet kijken van zijn eigen vakgebied en dat dan de sterkste dingen ontstaan. Dus de computer heeft de mens nodig en de mens heeft de computer nodig.